Where focus goes, energy flows. Waar je aandacht naartoe gaat, gaat ook je energie naartoe. En het kan zomaar zijn dat dat zegt van, hé, hey, dat is een hele goede energie. Maar we hebben gelijktijdig in deze wereld heel veel afleidingen. Zoveel afleidingen, noem het simpelweg mail, de social media en alles wat er om ons heen gebeurt. Dus hoe zorg jij ervoor dat jouw focus en je aandacht en al je energie blijft of gericht is op hetgeen wat je echt belangrijk vindt? Dat is iets voor elke dag, elke week. Hoe zorg je ervoor dat je een structuur in hebt? Iedereen is daarin uniek en anders. Dus ik kan daar niet één methode voor vinden, maar er zijn vele methodes. Bepaal wat voor jou goed werkt. Tips zijn te vinden op telemotivatie.nl slash vraag. En uh, wees er scherp in. Houd de focus. En zet jezelf vaak ook scherp. Dankjewel, succes.